is leuk en een leven lang leren. Dat is wat we onze leerlingen willen meegeven. Maar zie je dat ook in de klas terug? We willen graag dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn, zelf willen leren en dat niet speciaal voor de juf of de meester doen. Wil je meer weten van dit onderwerp? Schrijf dan in voor mijn workshop Leren is Leuk op het Nationaal Onderwijscongres. Zie ik je daar?